Rumea e-Twist bedienen De Rumea e-Twist thermostaat heeft een eenvoudige bediening. Het hoofdmenu is te bereiken door één keer op de bovenste knop van de draaiknop te drukken. Selecteer de gewenste keuze door nogmaals op deze knop te drukken. Wil je een stap terug in het menu? Druk dan op de onderste knop van de draaiknop. Wil je direct terug naar het hoofdmenu? Houd dan de onderste knop iets langer ingedrukt. Naast het hoofdmenu beschikt de e-Twist thermostaat ook over een snelmenu. Open het snelmenu door de bovenste knop iets langer ingedrukt te houden. Hier vind je de meest gebruikte functies, zoals het klok- en vakantieprogramma en de vorstbeveiliging. Ben je voor een langere periode niet thuis, stel dan het vakantieprogramma in. Selecteer de periode en kies een temperatuur. Zo voorkom je onnodige energiekosten. De e-Twist is uitgerust met een bewegingssensor. Het display ligt op zodra je in de buurt van de e-Twist komt. De sensor is eenvoudig in- of uit te schakelen via het instellingenmenu. Het geluid van de draaiknop van de e-Twist uitzetten, ook dat gaat eenvoudig via het instellingenmenu. Al jouw huisgenoten kunnen met de handige e-Twist app de thermostaat op afstand bedienen. Via het instellingenmenu kun je zien welke tablets en smartphones aan jouw e-Twist zijn gekoppeld. De Rumea e-Twist. Vertraait eenvoudig.